Hi jongens, hebben jullie ook al last van een winterdip? Net zoals ik, want ik heb echt het gevoel dat ik, <laughs> dat ik deze koude winterdagen helemaal helemaal niet aan kan en ik, uh, ik zou echt zo graag gewoon een soort van winterslaap willen doen en dan wakker worden als het weer zomer is maar helaas, dat kan niet. Wat ik vandaag wil bespreken in de video gaat over een review van een aantal producten van The Ordinary en ik weet niet of je bekend bent met het merk The Ordinary. Eerder was het nog niet verkrijgbaar in Nederland en kon je het eigenlijk alleen via het internet bestellen maar sinds kort biedt Douglas het ook aan in een aantal winkels en sowieso ook online en uh, daar ben ik echt super blij mee want eerder moest ik het altijd bestellen via Buitenlandse site, en dan duurt het weer eventjes. Maar nu is het ook gewoon verkrijgbaar in Nederland. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En The Ordinary is een merk wat eigenlijk no-nonsense producten voor je huid en voor je haar uh, in het assortiment heeft en ik gebruik ondertussen heel wat producten ervan en ik ben er super blij mee dus ik wilde jullie in deze video gewoon iets meer kennis laten maken met de producten en vertellen van hoe gebruik ik ze en wat vind ik ervan uh, nou ja, zoals je ziet ik heb hier een verpakking van de ordinary het is echt no bullshit geen mooie glamour of glitter verpakkingen maar het is echt recht toe recht aan en dat is eigenlijk ook waar het merk voor staat het zijn geen producten die per se heel erg lekker ruiken of er heel mooi uitzien de meeste flesjes zien er heel simpel uit Dan heb ik hier hier bijvoorbeeld een peeling. En die zit in zo'n flesje. Nou ja, het is echt uh, gewoon super simpel. Maar ik hou ervan. Het is een beetje medicinaalachtig. Uh, maar het is heel erg mooi. En die uh, Ordinary heeft... Vooral eigenlijk werkstoffen in de producten. En dat maakt het zo... Um, ja, um, Hoe zeg je dat? Dat maakt het eigenlijk gewoon dat je, dat je precies weet wat je koopt. Als je die ordinary aanschaft. Daarnaast zijn de prijzen ook heel zacht. Dus um, ja, het is echt een uh, no-nonsense merk. En uh, ik ga je gewoon even producten laten zien die ik gebruik. En ik zal uitleggen waar ik ze voor gebruik. En ik ben ook heel benieuwd of jullie er andere producten van gebruiken en wat jullie ervan vinden. Een van de eerste producten die ik ben gaan gebruiken van The Ordinary is de Grand Active Retinoid 2% Emulsion. En hier kwam ik op omdat ik een artikel las op Cosmopolitan en dat ging over um, dit serum. En er stond bij van Kim Kardashian gebruikt het ook en toen dacht ik nou als Kim Kardashian het gebruikt dan moet ik het ook maar eens gaan proberen. En um, dit is eigenlijk een emulsie, dat ziet er als volgt uit. In zo'n flesje. Is ook echt medicinaal eh, qua look. En um, je kunt een aantal druppels aanbrengen. Het is een soort serum wat je kunt aanbrengen voordat je gaat slapen. Of s ochtends als je hebt gedoucht en voordat je je dagcreme aanbrengt. Dan uh, kun je dit serum aanbrengen. Het werkt heel goed tegen fijne lijntjes in je gezicht. Um, het zorgt ervoor dat die opperhuid uh, zich sneller herstelt. Dus als ik bijvoorbeeld een wondje heb of ik heb net een puistje gehad. En dan breng ik dit aan. zorgt ervoor dat mijn huidoppervlak veel sneller weer egaal, zacht en niet meer rood is. Dus het helpt het herstel van de huid ook. En uh, ik merk ook echt dat zeg maar, mijn structuur veel mooier, veel fijner is geworden. Dankzij dit product. Dus dit is echt... Iets wat ik absoluut niet kan missen. Uh, je kunt het gewoon over je hele gezicht ook bij je ogen aanbrengen. Natuurlijk niet in je ogen smeren. Maar het is echt super fijn. Dus als je ook een beetje zoals ik last hebt van ja, beginnende fijne lijntjes in je gezicht. Ik, als je lacht, weet je wel, hier. Dan, oh, dan heb ik... <laughs> ik zie het nu al gewoon. Nou, ja, Ik krijg nog geen rimpels, maar... Oké, okay, ja, ik ben al eind 20, dus. Um, je moet wel een beetje preventief te werk gaan op dit moment. Dus daar gebruik ik deze voor, want Ik vind het hem heel erg fijn. Uh, deze gebruik ik al meer dan een jaar. En ja, ik merk echt gewoon resultaat. Mijn huidoppervlak ziet er echt veel mooier en veel beter uit. Veel uh, stralender, veel gelijkmatiger. En ik. Um, ik weet ook dat retinoïde, wat, ja, zo noem je het in het Nederlands, een soort van vitamine A, wordt ook vaak gebruikt bij acne producten. Om je huid weer meer in balans te brengen en die ontstekingsreactie tegen te gaan. Daar is dit product ook heel fijn voor. Nou, dus dat is een van de eerste aanraders die ik heb. Wat ik verder nog heb aangeschaft is een cafeïne Oplossing. En dat is echt zo tegen, tegen puffiness. Soms heb je wel eens dat je een avondje of zo. Als je heel hard hebt gehuild. Ik huil soms wel eens bij films. Omdat ik het zo zielig vind. En de volgende dag word ik echt met een super puffy face wakker. Dan heb ik de, deze. Uh, oplossing met cafeïne van, vanuit groene thee en als ik die aanbreng op mijn gezicht krijg je echt zo'n boost en merk je dat die puffiness, dus dat weet je, dat dikke ogen, dat het veel sneller wegtrekt. Uh, daar is deze heel fijn voor. het is weer echt dezelfde soort verpakking en het zijn druppels met een soort van olie en dit kun je ook gewoon onder je dagcrème aanbrengen. werkt echt heel fijn. Dus, uh, dit vind ik echt een van de grootste aanraders ook van die ordinary. Maar wat ik verder ben gaan gebruiken is een peeling. En eigenlijk mag je het geen peeling noemen. Het is een uh, lizing omdat het helemaal geen korreltjes heeft. Dus je kunt er niet mee scrubben. Maar het is een, uh, ja, ze noemen het wel een peeling. Uh, maar het is eigenlijk een lizing op basis van fruitzuren. En dit gebruik ik als mijn huid heel onregelmatig is. Of als ik last heb van onzuiverheden. Dan breng je deze peeling aan. Laat je hem inwerken voor 10 minuten. En daarna haal je hem maar af. En dan merk je echt dat je huidoppervlakte veel zachter is. En dat onzuiverheden veel makkelijker te verwijderen zijn. Je zou daarna nog even zacht kunnen scrubben erna. Met een hele fijne korrel. Om te zorgen dat je huid veel gelijkmatiger wordt. En dat je minder snel last hebt van puistjes. Ik doe dit zo één keer per week. Soms twee keer ligt er een beetje aan. En dit is ook echt heel fijn. Je kunt het alleen niet aanbrengen op paarsjes die al ontstoken zijn of op wondjes. Want dan voel je het echt branden. Dan merk je echt dat die fruitzuren, die doen echt wel wat. Dus uh, dat mag je absoluut niet doen. Maar ik vind dit echt zo'n fijn product ook. Gewoon om even je huid een frisse boost te geven. En even wat onregelmatigheden weg te halen. Dus um, ja, je huid voelt echt een beetje als herboren aan. En het is ook super rood. Dus als je het aanbrengt, lijkt je net een beat. Wat wel grappig is. Maar... Uh... Ja, heel fijn. Ook echt, echt, echt heel prettig. Uh, wat ik verder nog heb aangeschaft, uh, dat is een, een dagcreme van die Ordinary. En dit is de Natural Moisturizing Factors.ha. En um, wat hierin zit is Hyaluronzuur. Hyaluronzuur. <laughs> dat is een beetje een naar woord om uit te spreken. Maar Hyaluron uh, zorgt ervoor dat je huid het vocht vasthoudt en niet verder laat verdampen. Dus zeker in... Uh, de wintermaanden, nu overal de verwarming aanstaat en de lucht zo ontzettend droog is. Maar ook natuurlijk de kou van buiten. vind Ik dit een hele fijne crème. Ik denk dat het vooral een crème is die geschikt is voor de uh, normale of de gecombineerde huid. Zelfs ook wel de vette huid. Mocht je echt een hele droge huid hebben, dan zou het kunnen dat dit niet voldoende is. Maar um, voor mijn huid, ik heb een beetje zo'n gemixte huid, dus... Vette en droge zon is afgewisseld, is dit echt een hele fijne crème. En hij mixt heel goed met foundation weet je, of met de concealer. Hij, hij gaat gewoon goed met alles. Dit is echt maar een vriend Daarom gebruik ik deze met echt heel veel plezier. Hij trekt ook snel in. Hij voelt heel zacht aan. Hij is gewoon wit. Ik zal hem even op mijn hand laten, uh, laten zien. Uh, dit is hem en zo ziet het eruit als je hem uitsmeert. Hij glanst ook niet, maar hij zorgt ook niet voor een heel mat effect. Dus ja, ik vind ja, het, is gewoon, een, het is gewoon een prettige creme. Het voelt er heel zacht aan en hij verdeelt heel makkelijk... Echt top, en ja, ik, uh, hier zit 100 milliliter in. De meeste dagcrems die ik gebruik, zijn meestal iets van 50 milliliter, dus hier kun je echt dan uh, lang mee vooruit, wat ik prettig vind. En ook omdat het een tube is, vind ik het ook wel heel chill om mee te nemen. Het is veel makkelijker dan een pot waar je met je hand in moet graaien. Dat vind ik nooit zo fijn, want dan heb je hier een spateltje nodig omdat het iets hygiënischer is. Uh, maar dit vind ik echt een hele fijne dagcreme, dus dit is ook echt ja. Echt een aanrader. Nog een product wat ik uh, sinds een tijdje gebruik, maar ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Ik denk dat je het effect uh, lang, op langere termijn zult moeten ontdekken: dat is, een, dat is de multipeptide. Serum voor Hair Density. This is een serum wat je aanbrengt op je hoofdhuid. En wat moet helpen om je haar dikker, sterker te maken. En voller uit laat zien. Maar ik heb het nog niet zo heel, uh, heel lang gebruikt. Dus ja, ik moet het nog afwachten of het echt resultaat geeft. Maar ik vind het wel lekker om s'avonds voordat je gaat slapen. Even je haar in te masseren met dit serum. Het ruikt verder niet. Het trekt heel snel in. En um, ja, ik, um, ik merk geen. Uh, ik merk geen nare bijwerking of zo. Of dat het prikt of wat dan ook. Het is gewoon heel zacht. En het is uh, doorzichtig. Uh, maar ja, ik moet deze nog verder uitproberen. Dus um, daar moet ik gewoon later moet ik daar iets uh, over, over maken. Als ik het fijn vind. Um, ik ben wel benieuwd of jullie deze ook kennen. Uh, het is eigenlijk gewoon een soort uitprobeerseltje. Ik weet nog niet of het echt heel prettig zal zijn. We zullen zien. Ja, en, um, en dit zijn eigenlijk de producten die ik op dit moment gebruik van The Ordinary. Ik ben benieuwd of jij andere producten gebruikt. Of andere producten die je echt super fijn vindt die je zou aanbevelen. Dan kan ik ze ook uitproberen. De prijs kwaliteitverhouding van The Ordinary vind ik super fijn. Want dit merk is dus niet zomaar echt een uitschieter naar boven. Het is gewoon goede kwaliteit. En je betaalt voor een serum of voor een uh, dagcreme... Zo ongeveer 8 euro. Het ligt een beetje aan de hoeveelheden. Uh, maar ja, ik vind echt... Um, ik weet niet. Het, ik heb het gevoel dat het merk gewoon heel goed bij me past. Het is gewoon geen nonsens, weet je wel. Uh, geen zware parfums of wat dan ook. Het is gewoon heel natuurlijk en vol met die werkstoffen die je nodig hebt. En waar het eigenlijk om gaat, want je wil resultaat. En ik heb echt het idee dat je met die Ordinary meer resultaat boekt dan met andere merken... Die wel zeggen van oh, het is hier tegen of het is hier tegen, maar dat je het niet echt merkt of dat je er meer in moet geloven en dat, je dan misschien, dat het dan misschien resultaat kan geven. Maar uh, ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus ik hoop dat deze video je iets meer heeft uh, geleerd over deze producten. Je kunt ze dus bestellen bij Douglas en in sommige filialen van Douglas kun je ze ook krijgen. Uh, en anders via de website, natuurlijk. Of andere webshops. Uh, ik moet zeggen, Douglas heeft best wel een uitgebreid assortiment. Dus je kunt er wel een aantal producten vinden. Uh, dat haarserum bijvoorbeeld moest ik wel online bestellen. Dus dat zul je daar niet vinden. Maar bijvoorbeeld de dagcreme en de Retinoid. Tegen die fijne lijntjes. Die kun je allemaal bij Douglas bestellen. Dus dat is echt ideaal. Uh, nou, dit was eigenlijk de review voor nu. Ik. Uh, Hoop dat het de komende tijd iets beter weer wordt. Want ik word hier echt niet goed van. En ja, ik hoop dat je deze video leuk vond. En mocht je nog vragen, tips of tricks hebben, laat het me weten. Dan hoor ik het graag. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Doeg!